Zo, daar zit een, een Oh, zak van gisteren al op. Die is volgens mij zo losgehaald. Ja, daar zit een klein knoopje in. Kijk eens, Joyce! Ho, Joyce, kom maar, Joyce! Kijk eens, Joyce! Ho, Joyce, wat aan water, Joyce! Volgens mij hebben we een overstroming op de dijk. Ho, oh, Joyce, je hebt eentje laten liggen, Joyce! Een stukje maar. Het is gelukkig niet diep. Ik denk dat wel een beetje modderig van. Kijk eens Joes. Ho, oh Jos! Ho, oh Jos! Ho, oh Jos! De anderen zijn nog bij de eetbakken. Ik moet even die oorzak doen. Hé hey Joes.